is leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta 5 LSPD voor een morgen. En vandaag gepart met Wim, met Turan 2016, gemaakt het ministerie van Mods, met de Co-Pro om. En met de taser die aan onze broek, of ja, nou ja, in principe broek, maar aan ons been vast zit uh, gemaakt, zeg maar. We gaan vandaag de avonddienst in het, we zijn al een tijdje bezig, maar we hebben nog geen melding gehad, dus we dachten laten we de vlog, hè, want we noemen dit gewoon even een vlog, gewoon in het midden van de avonddienst beginnen, want de zon gaat er langzaam onder. Dus we gaan kijken wat het onze rest nog gaat brengen. We gaan nog even het voertje controleren, speciaal voor jullie, en dan gaan we lekker de straat op. Voor de rest geen bijzonderheden om te melden. Er gaan nog wat witte stipjes voorbij rijden, natuurlijk ga ik proberen pas ze aan te spreken en een stopteken te geven op het moment dat ik ze ook echt iets zie doen maar dat is altijd moeilijk want je weet toch van oké, okay, een wit stipje dus er is sowieso iets mee maar goed voor en dan uh, gaan we lekker uh, de straat op of nee toch niet want we krijgen een Prio-1 melding Rio 1 melding tijdens het voertuigcontrole kan natuurlijk. Dat betekent niet dat we daar niet naartoe kunnen gaan. Uh, Stoepbrandje. eenzijdig ongeval is hier gebeurd we gaan even beide weghelften afzetten en we gaan even pionnetjes pakken misschien wel met F6 uh, je ja. beste afzetting ever Kijk eens joh, kijk eens, kijk eens, kijk eens wat een mooi pionnetje allemaal. Hoppakee. En hoppakee. Zo, en dan gaan we op G en dan stopt traffic hier zo. En dan gaan we snel kijken bij de beste mevrouw ze te zien. Mevrouw, goeiedag, kun je mij horen? Mevrouw kunt mij niet horen wil ik zeggen. Mevrouw kan mij niet horen. We gaan uh... Uh, een ambulance opvragen. We geen reactie van mevrouw en dan gaan wij ook niet mevrouw uit het voertuig halen rijdt alsjeblieft prio 1 rijdt alsjeblieft A1 ja dat is hem uh. daar komt hij al Dag heren. Jullie zijn broers zo te zien. Ik heb hier een mevrouw aangetroffen. Eenzijdig ongeval, jij trekt me gewoon uit de auto. Ja kan gewoon. Yo, ik gewoon joh. Ik reag.. Oh die is dik. Grapje, mensen, niet boos worden. Um, maar het is wel zo. Uh, wil nog iemand een uh, perfecte overdracht uh, volgens de S-bar van mij of niet? Uh, nee oké. Okay. In ieder geval, beste meneer, ambulance meneer. Jij bent de chauffeur trouwens. Oh nee, dat is veel blijven. Oké. Uh, wat was er nog weer? Ja, deze mevrouw aangetroffen. Ja, laat hem zitten hier. Ik heb hier hem toch geen tijd en zin voor. Mevrouw, het gaat er goed. Ik ga het voertuig afslepen, die kan er niet verder rijden. Lijkt wel tot die over de kop is gerold, hoor. We gaan een tafel waggel vragen. En die mevrouw gaan we maar even... Ja, ze gaat nooit mee met de ambulance. We gaan een taxi vragen. We gaan er wel nog even laten blazen. Voor zo, zo snel als dat nog kan. Ja, ik krijg die taxi toch niet naar zwart. Jullie moeten me even zeggen hoe ik die taxis van oranje naar zwart krijg. Qua kleur dan. Um, ik ga het even veranderen naar slowdown. Traffic. Nee, oh, stop. Uitstappen. Dat gaan we niet doen. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Kom. Dat gaan we niet doen. Je gaat niet verder rijden. Dat is niet verantwoord. Dat kan niet. Je hebt een taxi naast huis. Je was buiten bewustzijn. De ambulance moet je meenemen, maar nu ga je gewoon lekker met de, ambu uh, met de taxi mee. We gaan de pionnekes ophalen. Deze weg gaan vrijgeven. Uh, zo. Het, uh, het verkeer mag we gaan uh, rijden op snelheid die ze hier normaal mogen rijden. De voertuig is afgeschreven. mijn vrouw is meegenomen. Wij hadden nog even een rijbewijs moeten vragen. En dan hadden wij uh, echt een heel... Dan hadden we de melding perfect afgerond. Vind ik zelf. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Maar ik ben tevreden over hoe we hem op dit moment hebben afgerond. Uh, ik zou zeggen, op naar de volgende. Nogmaals, ik heb geen bijzonderheden vandaag om te melden. Soms wil ik nog wel. Ja, ik had laatst in een video, en ik weet dus niet meer welke, waarom sta ik trouwens? Want ik heb dus gewoon. Heb jij wel een helm op? Ja, hij heeft een helm op. Ik had dus laatst in een video gevraagd. Oh daar komen Nee, skut. Ik wil alweer keihard naar rechts gaan. Laten weer toevallig eens naar rechts gaan. Oh, juist tegenover. Hmm, wat zie ik daar in de achtergrond? Er zitten er twee te racen. Hm, dat viel me echt niet op door twee witte stipjes op de kaart hoor. We gaan eens snel kijken of we ze kunnen stoppen. Hm, waar zouden ze heen zijn? Zullen we gewoon eens naar rechts gaan? Oh kijk eens, daar gaan ze. Ik zie ze helemaal niet meer. Ja, maar... Oh ja, wow, die gaat er rood geloof ik. Ja, die gaat rechts of de rood. Dat mag natuurlijk niet. Daar ging die tussen de voertuigen door. Die gaat er vandoor. Wow, die vliegt gek. ja tegen een boom aan toppen oké okay, ramt mij opzettelijk zei graag uh, een erbij voor een achtervolging, eentje gaat de Eén andere licht. kant inmiddels op. Geen zicht, geen beschrijving van het voertuig. Ik zit achter een of andere, ja lijkt een beetje een foto muststand. Collega's zitten ervoor. Oh, collega's rammen mij, gaat goed. We overschrijden de branche richtlijnen. Slippen de mandjes in de bocht. Ja, enkele, één uh, verdachte is er vandoor. Andere verdachte zit ik nog achter. Maar die gaat, mogelijk snel, knalt wederom ergens op. Staat stil, rijdt weer. We gaan richting ziekenhuis. We gaan langs het ziekenhuis. Gaat als een gek. Collega's zitten erbij. Ga jij dan ook vandoor? Ik dacht al. Hij rijdt me er in principe uit op een moment dat hij vrije baan heeft. Als er eenmaal bij zit dan hou ik hem wel bij. Maar als hij optrekken en zo, dan is hij weg. We hebben nog steeds zicht. Collega's gaan maar inhalen. Maar die knallen we ergens potnondes. Je collega's. Verdachte is inmiddels redelijk ver weg. Wij We rijden met hoge snelheid over kruispunten. Gaat tot nu toe goed. Ik werd gepookt op TeamSpeak. Ik ben die verdachte kwijt. Ik ga rechtdoor, maar het kan zomaar zijn dat hij ergens anders op is. Verdachte uit het zicht. Heb ik geen zicht meer op de verdachte. We gaan terug. Is hem dat? Dat is hem niet, hè? Nee. We gaan een uh, zoekactie uh, starten in het gebied waar hij voor het laatst gezien is. Nee. Twee verdachten zijn ontsnapt. Verdachten, verdachten. Wat is het eigenlijk? Geen idee. En die treffen we ook niet meer. Uh, we hebben geen kenteken. Misschien als we de dashcam beelden terugkijken. Mijn auto is meegekapt. Is hij nou kapot? Ah. Oh. Nee, hij is kapot. Mijn auto is kapot, gek. Potmond is hier, mijn auto is kapot. Um, ja, als we de dashcambeelden terugkijken, want die hebben we vast wel. Dan uh, kunnen we vast nog wel een kenteken achterhalen en dan kunnen we die... Uh, um, eventueel de, de, de persoon waar we het langs achteraan zaten kunnen we nog wel treffen. Misschien op een thuisadres ofzo. Hij gaat gewoon niet meer vooruit. Hij start nu wel. Dan krijg je hem niet meer zijn drive gezet. Nee. Nee. Oh stop. <laughs> Oké. Okay, hij is in ieder geval kapot. Um, wat wil ik nou nog zeggen? Ja dat... Eigenlijk is het daarom wel heel belangrijk dat je zo snel mogelijk een... Uh, een weet het vraagt? Een, of het kenteken doorgeeft aan de meldkamer. Dat is ook een van de eerste dingen die ze doen. Kijk nu in het echt, lees je die kenteken makkelijker af dan die Amerikaanse kentekens hier in GTA? Uh, ja, Doe maar dit, Bam. En we hebben een nieuwe. Deze gaat ook niet meer in zijn drive. Is mijn stuur dan gewoon kapot? Ah, oh, natuurlijk. Wauw. Kijk, dat is dus... ik, Ja, dat wilde ik jullie zeggen. Want... Of, dat wilde ik inderdaad. Ik ben echt aan het kloot nu. Maar, um, toen net... Want ik weet, ik kan het me niet meer herinneren of ik het nou heb gezegd. Ik kan me wel herinneren dat ik zei van... Ik vroeg jullie laatst in een video... En toen kwam ik ze erover tegen. Ik vroeg jullie laatst in een video dus... Van, hè, vinden jullie het... Uh, dat stuurtje is in beeld weg. Um, en vinden, willen jullie dat we terug hebben of niet? Nou, en toen heb ik, ik weet niet meer in welke video het was en ik weet ook niet meer of die video dus online is geweest. Dat moet bijna wel want ik heb geen video's meer als backup staan om te uploaden. Um, en ik heb er geloof ik niet echt reacties op gehad vanuit jullie. Um, dus nogmaals de vraag, willen jullie dat stuurtje weer terug in beeld, waar jullie dus zien hoeveel gas ik geef, in welke versnelling ik zit, hoe hard ik rij. Dat is niet gezond, hè, met... Uh, dit voertuig rijden um, het, het voordeel is als het weg is van he, je, je ziet wat, wat meer van GTA zelf en niet als stuurtje het nadeel is dus tot ik nu in dit geval in zo'n H pattern zat dat is dat dat je zeg maar voor ja dat, dat schakelding wat ik niet heb en dat ik dus geen idee heb uh, dat ik dus moest uh, uh, dat ik dus even moest switchen Maar gaan deze eens even aanspreken er vandoor he je gaat er zeker vandoor en nu zijn jullie tips handig want laatst oh shit ik wilde er langs ik dacht dat hij recht stond laatst zeiden jullie in een video van ja want nu heb ik dus geen achtervolging toen dacht ik van hoe kan dat nou ik kan geen backup vragen en toen zeiden jullie je moet B ingedrukt houden om te melden dat je nog te volgen zit en kijk eens jullie zijn toppers ik lees de comments wel. Oc, achtervolging van een uh, sportwagen. Het is inmiddels vijf voor half drie blijkbaar in de nacht. We zijn overwerk uh, aan het doen. Uh, motor rookt hevig. Zwarte rook zou dus niet lang mee moeten gaan. Uh, erbij, hè? dat uh, is de stap die we dan we komen langs politiebureau hoofd, langs het hoofdbureau noem ik hem maar even. Audi zit erbij van een landelijke eenheid. Zolang die nergens op knalt, is die bij deze leidend. Ja, en uh, die knalt nergens op. Hij maakt wel ruimte voor mij, of ja, het verkeer gaat voor hem aan de kant, waardoor ik lekker door kan. Voordat ik eens en ik crash er ook op. Maandag uit, lossen we wel straks op, shit, shit, shit. Ja, dankjewel voor het duwtje. Oeh, dat is flinke schade aan mijn toegan. De Audi sirene klopt niet. De Vito sirene klopte ook niet. Nee, ik weet het, sorry ervoor. Het brandje mij pakken, gek, yolo. Non de in het echt waren we waarschijnlijk dood geweest, of in ieder geval de airbag strijd maar GTA niet. En we zijn hem ook nog kwijt, want nu gaat hij zeggen van ja... Je bent te ver van hem weg, je kunt niet meer zien waar hij rijdt, ik zie wel nog wat lampjes gaan. ook deze. Zijn we kwijt. We krijgen een code Adam. Geen idee wat het is. Via de radio worden we assault. Dus een aanval, een, uh, een mishandeling iets. Ik ga dus googelen terwijl ik rijd. Linksvrij. Vermiste kinderen in de Verenigde Staten. Code Adam is vermist kind. zou mogelijk een kindje vermist zijn. We rijden trouwens op het fietspad nu, JOLO. Het enige fietspad in GTA is dit geloof ik. Buiten dan bij het strand. Of neem aan dat dit fietspad is, dus er staat niet echt een fiets op. Dit hier. meent dat dit wel iets voor de fiets was. Met een stukje rijden gaat het nog geregenen. We zijn nog steeds bezig met de dienst. Hey, wake up. Ja, ja, ik weet het. Het is niet eens voor mij waarschijnlijk. Maar ik heb Teamspeak niet uitgezet. Um, Um, um, um, um, ja natuurlijk is gta tijd onlogisch nu ben je maar een kwartiertje aan het opnemen en heb je inmiddels van 7 uur s'avonds tot uh, 7 uur s ochtends uh, in dat kwartier uh, meegemaakt we rijden nu dus echt periode 2 dus, uh, wel uh, ingeschat als een ernstige melding maar niet om dan naar uh, met toeters en bellen naartoe te rijden en om dat toch snel te kunnen zijn uh, omdat het toch is ingeschat als een ernstige melding Gaan we dus gebruik maken van de vrijstelling. En gaan we dus inhalen waar het niet mag. Door rood rijden. Waar dat niet uit... Ja, wat uiteraard niet mag. Um, en sneller rijden dan is toegestaan. Oh, we moeten hier ineens uh, weer de snelweg af. Maar dan ga ik even snel kijken. Of dat ook sneller kan beter kan dit is echt binnendoor maar dat is ook op een zandweg zo, nou, ik wilde zeggen als we nou vol de snelweg hier helemaal nemen en dan zo en dan zo dat is veel te ver weer dit is zo'n uh, cadeau uh, noem ik het altijd uh, ja. uh, of nee ik noem het niet altijd cadeau dus eerst keer dat ik het noem zo noem maar um, in Brabant meen ik, heb ik cadeau, dat is C A D O. staat er een cijfer bij. En ik vroeg me altijd af van wat is dat toch? En ik zie eigenlijk wel meer mensen die zich dat afvragen wat is dat toch. En dat is geloof ik een punt waar hulpdiensten um, uh, de, de, in ieder geval meestal van de snelweg af kunnen gaan. Wat dus geen afrit is. En als het goed is, krijgen ze dus door via de meldkamer. Stel, meestal is voor. ja nee, het kan van elke hulpdienst trouwens zijn. Van, hé, hey, je kunt, je moet prio 1 gaan daar naartoe, A1 daar naartoe. Uh, en je kunt bij kado, cado, cado, weet ik het, 1.1 eraf, ik zeg maar iets. En dan wordt dan opengezet door de meldkamer. Uh, of dat is altijd al open, dat durven we niet te zeggen. Dat is geloof ik slagboom. En dan kunnen ze daar dus snelweg af. Als ik het helemaal fout heb, dan uh, ga ik dat tijdens het editen... Uh, ook gewoon netjes in beeld zetten tot ik maar iets doms heb geluld. Maar voor zover ik weet is dat het. En er komt een korte beschrijving. Anders ook nog wel even in beeld van wat nou CADO is. Nou hier links zou dus iets aan de hand zijn. Een assault. Of zoiets. Een vermissing. Kidnap. Wat? Oh dan wordt hij een kind. Collega's, collega's, collega's, collega's. Ik kan geen achtervolging roepen. Stoppen. Er wordt een kind gekidnapt. Die wordt... Shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit. Die wordt achter in dat busje getrokken. Of die is achter in dat busje getrokken. En inmiddels meegenomen. Die gaan we dan ook... Uh... Klim rijden en uh... je voelt dat mijn toeranim schakelt. Toch wel? Uh, je wilt gewoon. Niet nou, we zijn groen, eerste plaatsen. Nou ja, schakelt wel. We zijn sowieso weer eerste plaatsen, maar dat zet je nooit aan tijdens een vervolging. Maar goed, uh, OC achtervolging en ik wil meteen... Eén nee, collega vraagt om een ja, verhoud, maar ik weet niet, de Zulu erbij. Want het is een uh, achtervolging van een kidnapper die zojuist een kind achterin heeft getrokken. Rijdt alsjeblieft prio 1. Hij rijdt recht op de collega's af, links vrij, rechts vrij. Kamal zit erbij, Zulu zit erbij. Het is dus doodlopend als we het hier afzetten voor hem. En we moeten natuurlijk rekening houden met dat kind achterin. Hè? We rijden de snelweg op. Hij wil de snelweg. Er zit een kind los achterin waarschijnlijk. Dat is natuurlijk ook... Hoe kan het busje ons eruit rijden? We zijn niet zo snel. Vragen, met de toe. Nu op de ja, dat had ik ook wel. Collega's, houd dus rekening mee. Er zit een kind achterin. De Zulu vliegt hier boven mij. Ik kan hem alleen zien. Ik zie het kind zitten, het betreft echter een jonge dame van toch wel al een redelijk oude leeftijd schat ik zo in. krijgen we dit voertuig nou stop? Ja, ik ga gewoon in de remmen. Hij uh, uh, uh, duwt me gewoon er vanaf. Oh, oh, oh, <laughs> jullie, zien, jullie zien het natuurlijk niet. Um, maar uh, de. de wait, het stuur uh, ging alle kanten op. Behalve de goede. Maar we hadden hem nog. Ik heb het schreden maar even uitgezet. zou ik er nog een collega bij halen? De kans is wel dat het GTA dan krijgt, maar ik ga er toch nog een collega bij vragen. Ik heb het gevoel dat de kamar collega ermee is gekapt. Er komen collega's met een andere kamar voertuig. Ja, ja, voertuig slip, voertuig slip. Kom op collega's, kom collega's, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom. Niet tegen hem aanbuiken We krijgen hem bijna tot stilstand, bijna tot stilstand. Ja, ja, ja, stop. Pak hem, pak vuurwapen. Kom maar, schiet terug op hem. Hij heeft uiteraard op de collega's geschoten. Dus eigenlijk waarom ik niet direct op hem schoot, dat was mij onduidelijk, mevrouw, uitstappen. Kom. Kom even uitstappen. Ook al ben je waarschijnlijk... Nee, mevrouw. Ook al ben je waarschijnlijk het kind, daar gaan we wel vanuit. Dat betekent niet dat je het busje in mag stappen en... Uh mag wegrijden. De gamecrash, ik spreek jullie zo meteen om wel de video af te sluiten. Dus als je denkt van, nou nah, boeien me niks meer, ik sluit de video bij deze af. zometeen Zo, voor de mensen die nog kijken, shout out aan jullie uiteraard. Dat jullie uh, dit nutteloze eind uh, gebeuren, de, de eind, uh, de, ja hoe, hoe noemen we het ook alweer, de outro of zo uh, bekijkt. Uh, nee, in ieder geval jullie. En ik ga jullie bedanken nogmaals voor het kijken. En ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat zijn nog geen idee zelf? Ik uh, ben inmiddels uh, een beetje de dag van tevoren aan het opnemen. En ik zie dan op die dag zelf wel wat het wordt. Dus uh, laat dan eens in de comment weten wat jullie echt nog graag weer eens willen zien. En dan komt dat waarschijnlijk niet over twee dagen, maar wel binnenkort zo snel mogelijk. Dus uh, speciaal dus voor de kijkers die nu nog kijken. Tot dan, doei!